En de Duitsers hebben ook één van elk? Zeker? Ja, oké. example, I Ik you dat je een warm participant bent. Dan vraag ik je bijvoorbeeld wat je oog is. Wat is je? hier? Hier. Hier bij de laatste. Duitse leerlingen op een Brits oorlogskerkhof in de Westhoek. Geen alledaags zicht. Maar ook zij herdenken de donkere tijden van 100 jaar geleden. De Eerste Wereldoorlog kostte het leven aan meer dan 8 miljoen soldaten. Terwijl veel Vlaamse scholen samenwerken met Engelse scholen, kiest de heilige familie in Ieper bewust voor een uitwisselingsproject met de Willy Gesamtschule uit het Roergebied. Maar wij vinden het net belangrijk dat we daar ook de Duitsers bij betrekken. Omdat we vinden van het is niet omdat je eens vijand was dat je nooit meer vrienden kan zijn. Het is dus de bedoeling dat de jongeren ook weer met elkaar in contact komen en andere culturen leren kennen. So uh, all nationalities are Tunisian. En yeah, uh, ook Australië. Irish Irish, Irish. So afrika We have to find um, the name of this man. En dan we have to. Nee. nee dat is te Ja. Ik vind dat een heel speciaal gevoel. Het is stil hier. Uh, het is een vlakte en je ziet al die stenen. En elke steen heeft nog twintig uh, mensen yeah, die storm zijn. En, yeah. Het is al een nakelijk gevoel. Ik vind het ook heel uh, actueel, omdat, zoals je ziet bij die Duitse school, ja, ja. heb je heel wat nationaliteiten en ook heel wat religies. En we weten allemaal wat er deze tijd in de wereld gebeurt. En dat maakt het voor deze jongeren, denk ik, toch ook wel heel actueel. Op de begraafplaats in Vladslo herdenken Duitse en Vlaamse leerlingen samen Frans Kalken. Deze jonge soldaat ging 100 jaar geleden naar hun school in Duitsland en sneuvelde niet ver hier vandaan. In de stilte van de Vlaamse velden herdenken ze zijn korte leven. Wie was Frans Kalke? Wat weten wij over zijn leven? Wat hebben we met hem gemeen? Frans Kalke was als er starb, kaum älter als wir es selbst sind. Gerade einmal 19 Jahre jong. Wat vielleicht einer der Gründe ist, weshalb gerade sein Schicksal ons so berührt. Er hätte een Mitschüler van ons kunnen zijn. Können. Een Junge, der in zijn Jahrgang geht, een Freund oder unser Sitzdachbein der Schule. Ja, wij proberen altijd het menselijke verhaal achter de oorlog te, uh, te brengen en elk jaar doen wij ook de ene keer is dat een Duitse soldaat, de andere keer is dat een Britse soldaat, maar wij proberen altijd iets van het leven van die persoon terug te vinden en uh, eigenlijk de leerlingen duidelijk te maken dat het kon hun broer zijn, het kon hun klasgenoot zijn. Als infanterist vocht hij tegen het einde van de oorlog hier in Vlaanderen. Slechts twaalf dagen voor het einde van de oorlog stierf hij hier op 19-jarige leeftijd. Ik denk dat iedereen wel zichzelf wel een keer in de plaats had staan van die soldaten, omdat die ook niet zoveel ouder zijn dan ons of zelfs dezelfde leeftijd hebben. En alleen, dat is gewoon raar om aan te denken dan. Ik heb wel het gevoel dat deze mensen daardoor, ehm, we kan ik dat uitdrukken, door zeer schlimme miserien gegaan zijn. Also, Es ist unermessliches Leid, das sie erleiden mussten und diese Kriegsfilme, wo dann eigentlich die meisten Leute sagen, boah, da ist viel Action, das ist super, das sieht doch klasse aus, das muss ein Riesenspaß sein. Nein, es ist grausam, es ist wirklich schrecklich und das muss man eigentlich erstmal, man muss vielleicht auch mal hier gewesen sein, um das zu verstehen.